Dus kijk naar deze nieuwe video. Het, uh, deze nieuwe Efteling video. Uh, vandaag is niet heel veel gebeurd. Of gewoon deze week is niet heel veel gebeurd in de Efteling. Dus het wordt meer gewoon dat we rond gaan lopen met, met Edi, Die aan het film is. Ja, Ja, hallo. En uh, dan gaan we gewoon lol maken. Dus dan zie ik jullie dadelijk weer. Nou Edi, als er een rustige reis staat, wat gaan we dat doen? In de yeah. dat dat uh, Ja. Ja, Dat, nog dat, nog ik ben echt heel... dat <laughs> doe ik <laughs> nooit meer. Oh, Sorry. wist je nog die ene video van ons? Harris, in de oh ja, in het trap tegen zijn bossen bijvoorbeeld tegen die mevrouw aan. Die was volgens mij buitenlander. Die sprak met Ik die wou van, die dan neer, dat niet. Dat was jouw idee. Ja, jij, jij, jij, jij deed het. Ik wou remmen. Geef maar, je ja. mee, wij willen het Dat is zo. Maar, um, dus. Die mevrouw mijn me laten We joh. mochten toen niet filmen van die man, uh, die medewerker. Maar dat was ook niet een hele vrolijke dag voor die medewerker, denk ik. Dus we gaan even kijken of we dit keer wel mogen filmen. Ja. We gaan het de... vragen. Dus we gaan nu naar het traptreintjes en dan, dan zien we ons als we in de traptreintje zitten. En dan zien we ons lekker niet erin. Niet echt een aardig medewerker. Nee, helaas. Nou, het was wel een aardig medewerker, maar. Mama, ik wil gewoon filmen niet op, maar... Ja, maar... Ja, maar, het ging af. Uh, nee, <laughs> maar we mochten er niet in. Nee. Nou, ik heb ooit een gerucht gehoord dat er een looping zit in het huisje. Oh, ja. Niemand weet het. Soms komt hij ervoor schijnen. Waar? Ja. Normaal nu. In, in het huisje waar van. je doorheen gaat, af en toe verschijnt er een looping. We zijn zo ja, het is lekker niet waar. Dat klopt. Ja, gaan we straks... Nou, uh, er zit dus water hier. Uh, het is een beetje gek om niet te filmen. Ja, Toch? Ja. Maar we gaan heel even naar een stukje toe. En dat is best wel grappig. Ja, ik ga ik wel zwemmen. Kom op. Nee, ik ga niet zwemmen. Wel een beetje lopen. Wel een beetje auto, lopen. Ja, ja, Zullen allemaal mel? Allemaal je maken? Sommige kinderen zijn gewoon Dom. Even. En kijk, het is wel leuk, want ik heb er al een keer een video over gemaakt, maar niet echt uitgebreid. Toch? Zou ik maar eens doen? Nou, je kan dus gewoon naar, in, naar binnen via hier zonder worden. als het nou niet glad is. Ja. Het is wel een beetje klein, maar hier heb je al een mooi shot. Toch? Ja, dat is wel oké uitzicht En dan heb je hier... Hier is het diep. Ja. En, die is niet echt handig. Maar ja, deze ding verwegen, hè? Ja, maar dat maakt niet uit. ga jij dat doen? Dat is gevaarlijk! Kunnen jullie dat doen? I'm gonna do it. Je bent volgens mij golven. Ja, kan je Kijk. Ja. Golven. Volgens mij kan je daar zien. Die staan daar heel veel van. Ja, slow motion. Ja, dat was uh... ja. een. Echt Ik zie hier echt niet hoor, je is gewoon te nat. Ik ga niet nat worden. Ik kom gewoon naar Eddie. Ik ga gewoon rustig door het park met een uh, droge door het wil lopen. Elis hey. is een Stijgerland. Wat? Achter de schermen bij Elis is er een vertelling uh, uh, in Stijgerland. Maar we gaan nu even naar Vogelrok hè? Hey, wat zeggen we dan? Ga door. Hey, wat? Lekke door. Hij is gewoon los! Is hij kapot of kun je dat maken? Dat kan ik maken, alleen hij is gewoon los. Nee, volgens mij kom ik op YouTube straks. Nee, Wat? Dat is het toch schattig? We zijn hier voor vandaag. Hallo. En we kwamen net heel hele aardige medewerker tegen, toch? Ja, heel aardig. Ja. En we hadden een hele los in het museum. Ja, dat was leuk. En ja, we komen net uit Vogelroppjes, dus ja. Kijk, hier zijn. Als je wilde zien en echt zijn het volk voorlaat. Mm -hmm. Kijk, daar was net een baby. Hey baby eentje. Dat was schattig. Ja, dat is leuk. Maar ik merkte Kijk, daar gaan ze, daar gaan ze, kijk. Ik weet niet of je het ziet. Oh ja, er gaan er een paar. Kijk, daar gaan ze. <laughs> ja, dat hebben ze oh. net kunnen zien hoor. Maar, Sjors, je ja? merkt eigenlijk dat alles van even vroeger bleef Ja? Dat ja. is een leuk ding. gemaakt. Is hij weer dicht. Ja, maar hij is letterlijk weg, hè? Hij is letterlijk weg. Doei. Ja, sorry is Sorry voor koudheid. Ja, we gaan gewoon het scherm stellen. Nou, uh, hier nog wat weetjes. Nou, de pagode is testrondes aan het doen. Ja, hij is weer testrondes aan het doen. En, ja, dat is hartstikke fijn. Ja, dat is fijn. Regel 650. Niet eten. Het ge. Ja, weet je wat? Gezild zien te schieren door de muren. Ze zit f over Twinkles. Hallo, oh, papa. Onze oh, koninklijke toverdar. Oh, wat een saai ja, hond. Wat, wat, wat doe jij hier? Ik? Ik heb een veel leuker idee. Geen die ventie nee, geen regels. Maar. Ga met mij, nee nee, nee, nee, een reis door vertrekken vol magie. Het heet u niet voor niets, het Paleis der Fantasie. Oh, yeah. Als je palace of door het Paleis van no, no, no, obey de rules, denk aan de regels. Transito, culto, faberu, traag treden, open u. Trubbles? Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de toer gaat weer door. Heel goed. Blijven drukken. 怎麼會 Ja. Waar zijn jullie bij? Jullie mogen het raden. Ja, heggels. We zitten in Joris in de draak. Je hè. Oh, kijk wat Ede doet. Hallo. Hey, Ede, je bent gek bezig. Je kijkt ba ba ba goed in. Je kijkt er iets meer goed in. Ja, nu zit mijn auto te Ja, mijn. Ik wil een beetje los hebben. Oh, mijn nu. Sorry als ik zo ga. <laughs> nee, hey, die niet o, even is ding tussen? Kijk. Ja, dat bedoel ik. Heeft voor dat ook? Ja. Ja. heb zit een schuurtje. Lekker waterdicht. Ja. Treintje, kijk niet staan. Ja, hoe wil je gaan staan met de beugel? Nou, je kan hier oh, het zo overuit flippen als je klein bent hoor. Dat kan je kunt hier onder de beugel uit flippen. De beugel of die gordel mag je je niet hier beugel. zo uit flippen, Dat kan dat ding moet in het midden zitten. Ja, man, dat ding zit in het midden. Ding zit bij mij. Kijk, dat ding zit helemaal niet in het midden. Nee, nee, nee. daarmee bedoel je. Je moet de riem komen. Oh. oh, kijk zo. Dit, dit, dan heb je dat? Mee. Nee, dat moet je niet meer zeggen! Nee, nee, nee! nee. Wat? Euh... Nee, hij is aan. Nee. Ja. Woehoe! Hij hey, de doel, nog Kijk, hoe hoort hij tekkels? Die tekkels. Mag niet, hè? Ja, zitten we? Die gaat toch niet de hele rit filmen? Dan uh, zijn ze weer uh, wel als ik de hele rit kwijt. Wat zijn ze weer een paar minuten kwijt van een leven? Ja. En dit is geen korte video hoor. Nee, nee, nee. Nou, dan gaan we niet schommelen. <laughs> we niet in. Kijk eens naar mij. Oh, een Oké, okay, nu heb ik kan heb kies <laughs> yeah Hé, hey, dat was echt luid hoor. Uh, hoe zij dat zei. Nog een keer mee te maken. Ja, kunnen we langer genieten. Maar heb je dat dan straks lang. Ik het niet altijd Oh, Stel je hebt dat in een kantelkamer, zou die dan verder kantelen? Die drie poppen staan stil. Geur. Ja, ja. Wat? Was er nou een vrouwenspem? dat ik het zeg, maar die stem is aangepast van die man bij de tandas. Of het is gewoon een... Uh, een die man met die kookpot. Dit moet een prank zijn van de Efteling. Die vrouw die zei ze van... Ongiak, ik heb die man. Die tandart zei ze... Zo... Ongiak, oh, Oh, yeah. man. Yeah. Dat is ook de bedoeling, dat is verstoring. Ja, is niet mij. Ja. En wat ik? Oh god, ja koetje. Aaien, ik hoor je aaien. <totstuken> Ik dat die leeuw echt was, hè? heb je de dan? Hebben ze een keer gedaan, maar dan was ze echt een bepaalde keer. Wat ga je nou mee, die? Ik wil een broodje gezond hebben. Ja, maar die broodjes gezond vind ik hier echt wel duur. En dan krijg je dit. kan toch wel. Ik zou die. Kijk hm? de kaas. Oh nee. Oh, lijkt de kaas. me zo goed. Het de kaas. Maar waar zit dan met een bos? Nou, we gaan naar de uitgang. En wie wij net graven. Ik wel. Daar kwamen medewerker tegen. Die in het laatste ritje van mijn Bob zat. Dat is wel grappig. Ja. Wat ik nou maar nog in het laatste ritje Bob kunnen euken. Ik, uh, ik vind het echt jammer hè? De pop moet terug. Nee. Jawel. Nou, decoratie mag beter en een stevigheid. Heb je ooit die ondersteuningspaal van jullie gezien? <lacht> oh, oh, oh, oh. Eén ding. Van alle banen mag ik zeggen, maar die van Bob. Die ondersteuning was in principe voor zo'n dikke baan. Of het hoort juist bij zo'n dikke baan. Maar ik vond het wel, als ik er zo naar keek, al, toen die bomen al weg waren. Nou. Ja, uh. oh, Niet het ja. bedzaam. Klaat. Nee. Ja. Nou vond je deze vier leuk? Deel deze met iedereen. Want ik ben helaas het auto vergeten. Ja, dat is pittig na. gewoon oh, dat is het een verkeerde werken. Uh, dus vond je deze vier leuk? Deel deze met iedereen. En dan zeg ik laat. Uh, uh, Bam.